Het verlicht zijn is de staat waar ik nu in ben. Dat betekent niet dat ik niets voel of niets waarneem of de intensiteit van de emoties niet ervaar. Het betekent alleen dat ik in alle vrijheid ze kan laten zijn in de intensiteit van de emotie. Die ik nu voel bijvoorbeeld, als ik tegen je spreek, mijn ongeziene gast, is dat ik je wil overtuigen dat deze staat niet iets is wat je moet veroveren, maar een staat is die er altijd is, er altijd was. Eigenlijk, waar de tijd en ruimte om gesproken, altijd is. In deze staat verschijnt tijd en ruimte. Je ervaart in andere woorden dat tijd voorbij gaat. Of dat er ruimte is. Dat je in een ene moment grenzeloos bent. En in andere moment benauwd en klein en tijdelijk voelt. Maar dat benauwd en klein en tijdelijk voelen. Of dat grenzeloos voelen. Verschijnen in dat wat je ware natuur is. Dat wat men noemt het verlicht zijn. En dat is niets anders dan je ware natuur. Dat wat altijd is, altijd was, altijd zou zijn, omdat tijd en ruimte daarin plaatsvinden. Daarin zelf verzinnen. Zelf projecteren. Zelfs creëren. De vraag is, is dit verlicht zijn iets niet iets zelfzuchtigs? Want het lijkt alsof ik dan verlicht ben en in dat verlicht zijn heb ik helemaal geen last van anderen die in tijd en ruimte nog gewonnen leven of zich voelen. Dat ze speelbaar zijn van hun emoties en gevoelens. En hun ik-beelden. Heb ik daar wel last van? Mijn eerlijke antwoord is, ja, ik heb er last van. Maar alleen op het moment dat ik me verbind uit mededogen, uit liefde... met de gevoelens en emoties en belevingen en interpretaties... ...van degene om me heen die geïdentificeerd met het ik-beeld van zichzelf... ...de wereld op een bepaalde manier interpreteren. En dat ik-beeld kan allerlei vormen aannemen van een geloof. Als je, als je islamiet bent of joods of christelijk... ...filtreer je de werkelijkheid, boetseer je de werkelijkheid... ...naar je emotie, naar je gevoel, die gebaseerd is op je geschriften... Als je humanist bent of ongelovig, boetseer je de werkelijkheid op je zichten, op je standpunten. Maar hoe dan ook, door die boetsering van beelden, ontstaat een conflict, ontstaat een meningsverschil. Ontstaat een beeld die niet per se conflicteus hoeft te zijn. Je kijkt, je ziet de dingen anders. En je kunt een multiculturele samenleving verzinnen, waarin we respect voor elkaar hebben... Voor ieders wild, ieders fantasie, iedere manier van interpreteren van wat wel en niet echt geloof is, of ongeloof, die kun je wel verzinnen. Maar het is alleen maar haalbaar op het moment dat het beleefd wordt vanuit het bevrijd zijn. Vanuit deze standpunt van verlicht zijn. dan kun je in alles betrekken, in alles meegaan maar tegelijkertijd zijn betrekkelijkheid, zijn grenzen zien en beleven. Dan zul je nooit de anderen bestrijden of vernietigen. En als we allen tegelijkertijd dat zouden kunnen doen, dan hebben we eeuwige vrede.